Hey, ik ben Chris en ik organiseer gayfeesten in Leeuwarden. En gay, uh, nou niet alleen maar voor gays, we noemen het een gayfeest, maar het is voor iedereen. Wat heel leuk is om te merken is dat uh, er ook veel hetero's de feesten komen bezoeken. Dan krijgen we reacties van, ah oh, het is zo gezellig en de mensen gaan zo leuk met elkaar om. Het is alleen maar blij en er is geen agressiviteit. Nou, daar zijn we heel trots op. Als we de Pride zou kunnen opzetten dat het gewoon echt voor iedereen is, dat we iedereen mee kunnen laten feesten, dat iedereen echt zo'n positief gevoel van krijgt, dan creëer je al een heel ander beeld. This is who I'm